Welkom bij Iedereen kan haken. Uh, we gaan aan het uh, damenstruitje beginnen en ik uh, doe het per toer uitleggen. Dus dit is de eerste toer en dat is uh, deelbaar door 7. En het begint met uh, 5 vasten en 2 lossen en 2 lossen overslaan. En je moet een uh, ring opzetten want we gaan uh, gewoon uh, losse maken eerst en uh, de ring sluiten. En dan moet je je middel meten en um, even kijken, ik heb 16 keer 7 112 steken opgezet. Maar je moet je eigen middel even meten en dan de ring of de lus sluiten. En dan gaan we nu met de eerste toer uh, beginnen. En dat zijn 5 vaste, dus eerst 1 losse. Momentje hoor. 1 lossen en dan 5 vaste insteken, omhalen en omhalen door 2. Dus dit is 1, dit wordt de tweede, dit wordt de derde, dit wordt de vierde, dit wordt de vijfde. En dan maak je 2 lossen en dan sla je 2 steken over. En dan pak je weer vijf steken. Vijf vasten. Twee. Drie. Vier. Vijf. En dan twee lossen. Eén. Je slaat twee steken over en je zet weer vijf vaste. Vier. vijf twee lossen, je dus laat er twee over, één twee en je doet er weer vijf. Twee lossen, Twee overslaan, 1, 2 en weer 5. Zo, en zo maak je die hele toer af. En dan zie ik je bij de volgende toer.